Wist je dat er in iedere vrouw een innerlijke godin schuilt? Een godin is een vrouw die haar dromen weet te transformeren. en uiting kan geven aan de richting van haar leven. Maar soms ben je die richting even kwijt. Mis je de houvast. Ben je zoekende naar de juiste antwoorden. En heb je geen idee wie je die kan geven. En dat terwijl de oplossing zo dichtbij is. Het bevindt zich zelfs vlak onder je neus.